C'est un objectif que tout le monde est en train Deleuze présente quatre consommatrices très critiques qui mangent pour deux, cinq producteurs et une avalanche de questions sur leurs produits. Merci. Je peux comprendre qu'il était un peu stressé. Je me sens que te un peu stressé. Bienvenue dans le test des futures mamans. Bonjour. Goedemiddag. Ik ben Sven. Ik zou graag eens weten wat jullie van de nieuwe verpakkingen vinden bij de lijzen. Oh ja, we niet snappen. Is <laughs> dat er in de winkel allemaal losse komkommers liggen? Ja. En die zijn er nog eens ingepakt in plastic. Ja, dat is een heel vreemd zicht eigenlijk. Ja, ja hij was toch wel <middelijks>. Ik durf me naar neer te kijken. Je peut comprendre qu'il était un peu stressé, parce que c'est une problématique tellement <middelijks>. importante et tellement, oui, délicate. Ik ben Sven, verantwoordelijk voor fruit en groenten binnen De Leijse. Dit is al jaren dat we opmerkingen krijgen rond plastic en rond de verpakkingen bij fruit en groenten. En we hebben eigenlijk gezegd van, oké, okay, we gaan echt een keer veranderen en we gaan proberen een oplossing te vinden, zonder de kwaliteit af te breken van fruit en groenten. En we moeten zeggen dat de resultaten echt wel heel goed zijn. Alle mensen bij ons op de afdeling zijn echt fier om aan dit project mee te werken. En dat geeft echt wel plezier in die job. Goed. Hoe lang zou het duren, denkt u, dat de lijst volledig plasticvrij zal zijn? Volledig plasticvrij zal nooit kunnen, maar we hebben wel de verplichting om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk plastic is. En de plastic die er dan is, dat die volledig 100% gerecycleerd is. Sommige producten kunnen nu eenmaal niet op een andere manier verpakt worden dan in plastic. On est obligé de mettre een peu plastic, pour éviter tekenen, laat de met On sèche onderhoudt tot de food waste chez vous et chez le ik kan misschien toch nog eens het verschil tonen met de oude verpakking en dat hebben we allemaal kunnen veranderen. Al het karton is FSC gelepeld, dus dat wil zeggen dat het van duurzame houtbouw is en dus voor iedere boom die gebruikt wordt in deze kartonnen verpakking wordt er een nieuwe geplant. Zouden we misschien uw appelverpakking van dichtbij mogen bekijken? Ja, natuurlijk. Alsjeblieft. Dank je wel. De eerste reflectie is van ja dat zal wel, er zal wel een adron gras zitten, maar er zit echt geen adron gras. We gaan gewoon voor een duurzame verpakking. We moeten niet alleen met het leven nu bezig zijn, maar ook met uh... ja de toekomst, de kinderen van de toekomst. Bijvoorbeeld de appels nu, die waren helemaal afgesloten, nu niet meer. Hoe zorg je er dan voor dat daar ook even min bacteriën aankomen bijvoorbeeld? De plastic verpakking die er vroeger rond was, die zorgde eigenlijk niet voor een vermindering van bacteriëndruk of van risico. Dus dat doen we eigenlijk volledig door. De de logistieke keten heen zorgen ervoor dat er geen problemen mee kunnen ontstaan. Wat zijn uw grote challenges voor het avond? de toekomst? Een van de grote challenges zijn alle emballages die gaan de salade. Want de salade moet transparant zijn, want iedereen acht de salade goed. Dat snap ik dat snap wel. ik wel dat dat een probleem is voor sommige klanten, Zeker bij delicate producten zoals frambozen of aardbeien. We wilden graag wel zien of die er goed uit of niet. Maar u gaat niet iemand die komt met een product entier in plastic? Nee, on neerziet het. On neerziet de product op het marché. Er is nog een grote part in plastic? Nu, op dit moment, hebben we ongeveer een 30% die volledig in ecologische verpakking zit. En we zouden heel graag tegen het einde van het jaar aan 95% zitten. Voor de appelen bijvoorbeeld, dat zijn 10 miljoen verpakkingen op een jaar. We bereiken daar heel veel klanten mee en we halen heel veel plastic uit de keten. Dus dat is 50 ton. Met de stappen die we nu op korte termijn gaan nemen, gaan we nog eens een 50, 60 ton uit de keten halen. We spreken echt wel over miljoenen en miljoenen verpakkingen. Het is een la mentalité de mentaliteit van iedereen. le iedereen était nu maintenant à changer consommateur est prêt à faire les efforts pour que tout est durable. Peut-être euh, ne retrousser un peu plus les manches et euh, d'être plus euh, sélectif euh, pour euh, choisir les bons produits. Je mais chapeau. Mais le fait qu'il y ait autant de recherches et quand même autant de progrès, sans compromis sur finalement effectivement l'hygiène, euh, enfin, etc., c'est vraiment génial. Oui, c'est spécial. Je vais wasser pour vous. We hebben gewoon gemerkt binnen de lijst dat het is vijf voor twaalf en als de mindset volledig omgezwaaid is, dan kun je echt wel heel rap gaan. En vandaar, we moeten bewegen voor de toekomst. De du côté de la vraie vie.